Zo, oefening 14.4 gaat over de als-functie. Opnieuw ga ik die oefening open doen, maar ik ga rechtstreeks kiezen voor bestand een kopie maken. Ik noem die 14.4, maar ik ga die wel op de juiste mappen moeten zetten. Dus bij jullie gaat er dat zo uitzien. Mijn drive, sorry, informatica, rekenbladen en online. Je drukt selecteren. Je drukt op oké. En je gaat een kopietje maken. Ondertussen mag je deze al sluiten. De oude. Daar kan je toch niks mee doen. Goed. In mijn oefening ga ik in de cel D2 mijn leeftijd ingeven. Stel nu dat ik 15 jaar ben. Wat moet er gebeuren? In B4 moet via de als-functie een boodschap verschijnen. Als je jonger bent dan 16 mag je helaas niet naar de 5 komen. Ben je ouder dan 16 of gelijk aan 16, dan mogen jullie naar rondpunt 26 gaan. Of dan mag je daar naartoe gaan. Dus hier moet die boodschap gaan verschijnen. Oké, okay, die gaan we opbouwen. Ofwel kies je hier via de functie assistent en ga je zoeken naar de als-functie. Die staat bij Logica. Zo. En dan kan je hem beginnen bouwen. Ik druk eventjes op escape om daaruit te gaan. Want ik bouw hem meestal gewoon door te typen. Dus ik doe is op mijn toetsenbord. Ik typ al en s soms al. En dan kan ik op enter drukken en dan kan ik die beginnen opbouwen. Als, en dan vraagt hij een logische expressie, dus hij wil iets gaan testen. Dus wat moet ik doen? Als, en ik klik in de cel D2. Als die cel D2 kleiner is dan 16... Wat moet er dan gebeuren? Dan mag ik niet naar de 5. Dus als ik klein, jonger ben dan 16. Dus ik doe punt, comma. als dat zo is. De waarde indien dat waar is. Dan ben ik te jong. Dus ik ga hier eventjes schrijven te jong. Zo. Sorry. Zo. Ik moet dat altijd tussen mijn dubbele quotes typen. Dan weet hij dat het tekst is. Anders wil hij het ermee rekenen. En dat weten we ondertussen. Ik druk punt, comma, en dan springt hij hier naar deze... Waarde bij onwaar, als ik niet jonger ben dan 16, dan mag je gewoon naar de 5 gaan. Dus ik ga hier zeggen, uh, oud genoeg. Ik, had, ik houd gewoon eventjes kort. Druk op enter. 15 is te jong. 16 is oud genoeg. 20 is zeker oud genoeg. 5 jaar is te jong. Nu zie je dat de boodschap die hier verschijnt niet helemaal dezelfde is als wat daar staat. Maar nu ga ik die van boven gewoon aanpassen. Hier staat uh, mijn functie die ik gebruikte heb. Dus te jong moest ik eigenlijk veranderen. Ik duw dat gewoon aan. En in helaas, je mag nog niet naar de 5 komen. Dus helaas, je, je mag nog niet naar onze 5 komen. zo. En hier bij oud genoeg ga ik zeggen, nice... We zien je in rond.26 rond met een teken achter. En ik druk op Enter. 5, die mag niet naar de 5 komen. 20 jaar. Nice. We zien je in rond.26. Dus een eerste als-functie gemaakt. Oké. Okay, op naar tabblad 2 beneden. We gaan een bingo spelen. Vul in C2 een getal van 1 tot 20, in, bijvoorbeeld 5. En dan ga je in C5, dat is deze cel, via een als-functie de volgende boodschap moeten tonen. Als het nummer dat iemand gekozen heeft gelijk is aan het nummer dat het gewonnen heeft, dan moet erbij komen winner. Als het verschillend is, dan moet er een kruisje komen. Oké, okay, dat gaan we doen. Dus ik type is als, druk op enter, als het nummer dat ik gekozen heb gelijk is aan het winnende nummer, als B5 gelijk is aan C2, Punt, komma Wat als dat zo is? Ah wel, dan hebben we een winnaar. Dus dan ga ik dus de dubbele quotes, die bij het cijferje 3 op het toetsenbord zeggen met drie uitroeptekens blijkbaar. winnaar. 1, 2, 3, zo. En ik sluit mijn dubbele quotes. Dan moet ik opnieuw de punt, komma doen, want als ik niet gewonnen heb, moet er een kruis komen. Niet gewoon een te typen, want dat snapt hij niet. Hè. Dan wil hij weer gaan rekenen. Dus ik wil een Xke echt tussen dubbele quotes zetten, zodat er een x'je verschijnt. Je mag het laatste haakje altijd sluiten, dat mag, maar als je het niet doet en je drukt op enter, dan gaat hij het ook snappen. Dus 5 heeft gewonnen, dus als ik dit nu eens naar beneden doe, dan geeft hij overal fouten aan. En je ziet dat hier nog thans 5 staat en daar ook. Er is weer iets mis, dus wat ga ik doen? Ik ga eens dubbel klikken op zo'n eentje die mis is. Wat zie ik? Die oranje is goed. Maar die paarse cel is uiteraard fout. Want wat is er gebeurd? Ik heb de vulgrip naar beneden gebruikt. En dat is ook dus een rij mee naar onder geschoven. Dus in mijn oorspronkelijke formule, hier, of functie, sorry, van boven, moet ik ervoor gaan zorgen dat C2, die, nooit C3 of C4 of C5 mag worden. Dus net zoals in de oefening met de celverwijzing, ik zet een dollarteken voor de 2. Ik druk op Enter. Ik duik mijn cel opnieuw aan, pak de vulgreep helemaal tot beneden. Het zijn 40 spelers. En je gaat zien welke mensen dat een 5 gescoord hebben. Verander het getalletje in C2 om eens te kijken of iemand anders ook kon, eh, gewonnen heeft. Stel dat we als getalletje 15 er eens uitkiezen. Dus in plaats van 5 type ik 15. En je ziet dat automatisch mijn hele rekening aangepast wordt. Hè. Hier zijn ook 3 winnaars. Dus Even kijken, misschien iemand met een ander getalletje. Getal 4, dat zijn er Ah, pardon, Daar zijn toevallig 4 winnaars. Goed, laatste oefening. laatste tabblad is de quiz. Hier ga je een quiz kunnen spelen. Als mensen een hoofdstad van een land goed raden, dan krijgen ze hier te staan juist of fout. En hier moeten ze een punt krijgen per juiste antwoord. Je ziet hier, deze kolom gaan we verbergen. Wenen, Brussel, dit zijn de correcte antwoorden. Dus we gaan vergelijken wat hier staat, of dat gelijk is wat daar staat. Goed, hier moet ik in deze uh, in C5, ja... In C5 moeten we een als-functie gaan maken. Dus ik type dat altijd. Hè. Is, als, enter. Als hetgene dat de persoon in B5 invult, gelijk is aan wat dat in F5 staat, punt, komma. dan moet er komen juist. Maar juist mag je niet zomaar schrijven. Hè. Dat mag niet. Hè. Je weet er ondertussen de dubbele quotes gebruiken. Juist. Sluit de dubbele quotes. Punt, komma. Als dat niet zo is, dan moet er natuurlijk fout komen. Flaar. Je mag het laatste haakje typen, dat hoeft niet. Druk op enter. Uiteraard is nu alles fout, want ik heb nog niks ingevuld. Ik ga de score al rechtstreeks doen. In D5 en als functie, ieder juist antwoord moet een punt opleveren. Ieder fout antwoord levert gewoon 0 op. Dus ik doe gewoon is als. En ik kan opnieuw controleren of dit gelijk is aan dit. Maar ik ga het nu eens anders doen. Als deze cel gelijk is aan juist... Dan doe ik punt comma. Hoeveel punten krijg ik daarvoor? dat krijg ik 1 punt voor. Dus ik type gewoon 1. Als ik dat fout heb, punt, comma, dus waarde bij onwaar, dan is het 0 punten voor mij. Je drukt op enter. En je ziet dat hij hier 0 gescoord heeft. Nu ik weet dat die twee functies juist gaan zijn, dus ik kan nu de vulgreep al naar onder gebruiken. Dat kan je in één keer doen. Hè. Zo, die lijntjes, daar hoef je niet op te letten. Je ziet dat uiteraard alles fout is. Nu ga ik eens even testen. Hè. Dus als ik hier nu het woord wenen ingeef. En ik druk op enter en dan zegt hij, dit is hetzelfde als dat. Dus daar krijg ik een punt voor. Ik ga er nog eentje uitkiezen hier. Italië, Rome. Nog eentje juist. En Madrid. Ga ik Madrid doen. Zo, voilà. Stel dat ik hier bij Lissabon schrijf ik Brussel. Dat blijft natuurlijk fout. Dus op zich werkt een controle. Ik ga hier de totaalscore nog berekenen. Dat is natuurlijk de som van alle dingetjes die ik goed heb. Dus ik doe de som van de hele scores hier. En ik scoor erbarmelijk nu 3 op 15. De laatste vraag is hier. Verberg kolom F. Want anders is er natuurlijk helemaal niets aan. Aan die quiz. Als je deze kolom kan zien. Want dan kan je het gewoon overtypen. Dus wat ga ik doen? Hierop gaan staan op de kolom. Rechtermuisknop. En ik zeg kolom verbergen. Jullie zien dat die weggesprongen is. En je ziet dat hier A, B, C, D, E... En dan naar g gegaan wordt. Dus die kolom is weg. Maar in je formule kan je die nog altijd gebruiken. Hè. Die is niet zichtbaar. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet is. Want je kan ze hier ook gewoon met die pijltjes. Kan je ze ook gewoon terughalen. Dat zag jij. Dus je op zo'n kolom. Kolom verbergen. En dan zie je ze eigenlijk niet meer staan. Hè. Je kan ook dit doen. Hè. Dus om ze terug te krijgen. Die twee kolommen selecteren. En dan zeggen. Kolom zichtbaar maken. Dan komt ze weer terug in beeld. Voilà, Laatste keer dat ik ze verberg. Voilà, en nu is mijn, mijn opgave eigenlijk juist. Hè. Als je nog een, een, een land wil gaan testen, geen probleem. Op het moment dat je dat juist hebt, wordt je score automatisch aangepast. Goed, dit waren de oefeningen op de als-functie.